Rood-wit-blauw op de weerfoto vandaag met ook nog een redelijk blauwe lucht op de achtergrond. Maar we hadden op sommige plaatsen met wat dikkere sluierbewolking te maken. Maar dat leverde ook weer hele fraaie plaatjes op, zoals hier in de provincie Noord-Holland. Daar werd een hele mooie kring om de zon vastgelegd. Ook vanavond hebben we nog met die sluierbewolking te maken. En is het nog droog, maar er zit wel een weersomslag aan te komen... Want vanavond gaan de eerste buien het zuidwesten van het land bereiken en die activeren in de nacht boven het noorden en noordoosten van het land. En morgenmiddag komen op grotere schaal buien tot ontwikkeling en die kunnen gepaard gaan met onweer, hagel, zware windstoten en ook redelijk wat regenwater in korte tijd. En pas in de nacht naar zondag dan doven die buien uit, trekken ze weg en komen we tijdelijk weer in wat rustiger vaarwater terecht. Vanavond eerst dus nog die sluierbewolking en zonneschijn met een matige oostenwind en het is dan afgekoeld naar zo'n 15 graden in het noorden en in het zuiden van het land is het nog zo'n 19 graden en in de loop van de avond bereiken de eerste buien Zeeland, het westen van Brabant en de provincie Zuid-Holland en tijdens de nacht trekken die buien dan verder naar het noordoosten, vooral in het noorden van het land kans op een klap onweer in het zuiden is het dan wat vaker droog. Die oostenwind blijft matig van kracht en het is afgekoeld naar 10 tot 12 graden. Morgenochtend is het eerst nog droog, maar in de middag komen dan op grotere schaal buien tot ontwikkeling. Zoals ik net al zei, met kans op onweer, hagel, zware windstoten en veel regen in korte tijd. Dus voor alle buitenactiviteiten met bevrijdingsdag is dat natuurlijk wel een beetje een domper. De wind is gedraaid naar het zuidwesten, blijft matig van kracht, voert die vochtige lucht aan en de temperatuur stijgt dan naar 17 tot 20 graden en vooral dieper in het binnenland met die 20 graden en die buien kan het ook wel een beetje klam en broeierig aanvoelen. Nou Zaterdag komen we dan in wat rustiger vaarwater terecht, ook nog wel kans op een enkele bui, temperatuur gemiddeld genomen over het land rond 20 graden, maar op zondag keert die buiigheid weer terug, ook dan met kans op onweer en in de nieuwe week blijft het ronduit met een komen en gaan van regengebieden. Temperatuur levert dan ook wat in en komt uit rond een graad of 16. Morgen tijdens bevrijdingsdag dus kans op felle buien met onweer, hagel en ook zware windstoten.